.Grid is steek op de kop, maar water is steek los. Krit voor Beek, prins van de Rommelond. Is Comic Jaw, hopelijk de klos. This picture this. En begrijp nou dat ik was voorstellen. Snel dichter, picture this. Toen ik vroeger klein was, keek ik altijd enorm op tegen deze, al deze prinsen en uh, de vrouwen en de macht wat erbij komt kijken. Hé, hey Tom, mooi even wij. En uh, ja, sindsdien is het eigenlijk mijn droom om uh, Prins Carnaval een uh, oud Eurmond te worden. En daarbij is het ook zo dat uh, Roel dat voornamelijk graag wil hier. Ik woon zelf niet in Eurmond, maar ik ken Krit van de Schilderclub. Wij schilderen doorgaans zoogdieren en ik, ik schilder paarden. Krit scheelt meestal zeehonden, maar ik zou het heel fijn vinden als hij prins wordt van Oud Urmond. Ik bedoel, kijk eens naar. 14e begonnen. Sorry, dat twee jaar geleden. Uh, ja, vorig jaar. En uh, ja, ik heb, ik heb het eigenlijk gewoon zelf geleerd. Nee, ik heb niet gelijk een favoriete nummer eigenlijk. Ik vind ze allemaal cool. Crazy, cult, roadshow. Fantastisch, daarom ben ik zoveel moeilijk van huis en zoveel mogelijk spelen met de band. <tomstitie> Ja, de jongens beginnen net. Hè. En eh, ik heb al tegen ze gezegd van eh, blijf vooral ook hangen na hun jullie show. Hè. Kijk ook even naar de hoofdact, Krisekult Roadshow. Uh, ja, dit kunnen het. jullie ook allemaal hebben, toch? Oeh. Drie jaar geleden, ja. Ja, 1976, denk ik. Ja. Ja. Uh, heel, heel.. Heel experimentele power jazz. En dan zeggen mensen, ja maar dit is geen jazz. Nee, daarom is het heel experimenteel. Mm. Mm. Freddie Mercury, ja. En zou ik hem een van mijn eigen gemaakte schilderijen aanbieden? Mmm. En een album kun je weer verdelen in twee EP's, dus eigenlijk vier EP's, of, maar ook nog een LP en een CD, maar die zijn hetzelfde. <tiek> Hopelijk bij de inhuldiging van uh, de nieuwe prins van Oud-Urmond, Kret Bik. Ah. Ik wil graag dit schilderij verloten, als dat kan. De twaalfde kijker die kijkt, <laughs> die uh, krijgt een zelfgemaakte uh, ongesigneerd schilderij van mij. Nee.